Nederland echt vooruit brengen. Daar is nu de ruimte voor. De financiën zijn op orde. De werkloosheid daalt snel. En nu is het tijd voor de volgende stap. Sociale investeringen en eerlijke spelregels. Het aanpakken van uitbuiting van werknemers. Eerlijke spelregels rond migratie in Europa. Maar ook investeren in de zorg. In het allerbeste onderwijs voor onze kinderen. Belastingen eerlijk opleggen. Als u en ik belasting betalen, dan ook de grote bedrijven. Ja, het is tijd voor de volgende stap. We kunnen Nederland echt vooruitbrengen. Vooruitgang is mogelijk, op voorwaarde dat wij dat samen doen. En daarvoor vraag ik op 15 maart uw vertrouwen. Ik zal alles doen in het belang van ons land. Dank u wel. Ja.